Als ik jullie mij mogen gezien, heb ik heel anders haar. Ik ga ze onder uitleggen. Maar eerst, hoi allemaal! Lees kijken, dit is een goed nieuwe video en vandaag gaan we iets heel leuks doen. Blijf zitten. Ja. Mijn haar is dus kort gegaan. Ik heb hier ook zo'n figuurtje in staan. Het is hier blond, het is ik denk bijna twee weken. Nee, twee weken blond. Nee. Niet waar. Zondag is twee weken blond. Maar het is wel dus echt al een week uh, een centimeter uitgroei. Mijn haar groeit blijkbaar heel snel. Uh, maar ik wil het vandaag weer verven. Maar een andere kleur. En ik kwam opeens dit idee. En ik had zo van. Ja, ik wil ik doen. Ik zou het eerst nog zilver gaan doen. Dit. Uh, ik heb daar geen geduld meer voor, denk ik. Ik heb, het, ik heb er geen zin meer in. Ik wil opeens iets anders, dat ben ik gewoon. Ik wil steeds iets anders. Uh, elke keer weer. Dus, uh, ja, elke keer denk ik ook van waar heb je dit nou weer gedaan? Of waarom moet je dat nou weer nou zo precies op dit moment opeens doen? Ja, nou ja. is dus op mijn verjaardag wil ik opeens blauw haar. Toen heb ik iets van, ja, ik ga blauw haar doen. Het kwam er nog niet goed uit, maar goed. Uh, dus je ziet altijd welke kleur ik ga doen. Maar ik ga heel eventjes wassen en zeg maar een dingetje, een bepaalde shampoo erin doen. Sorry, ik ben echt heel, ik ben een beetje moe. Ik heb een hele dag, lange dag achter de rug, het is vrijdag namelijk, dus dan ben ik altijd vier uur uit op school. Um, maar bepaalde shampoo's zodat het even, zeg maar, dat het de verf beter hecht, geloof ik of zo. Daar heb ik mijn moeder dus kapper, dus die heeft een verstand van, ik ga het wel zelf kleuren. Ik wacht zelf kleuren. Dus dat ga ik doen. <laughs> en ik hoop dat dit keer beter uitkomt dan een blauw voor mijn verjaardag. Daar hebben we wel een video gemaakt. Uh, nou, het is niet een video gemaakt, maar je hebt wel gezien dat mijn haar toen blauw was. Het was een beetje blauwig-achtig-grijzig. Het er wel leuk uit, maar nu gaan we voor een andere kleur. En uh, ik zie ze meteen. Voordat ik begon met opnemen had ik eerst de achterkant van mijn haar gedaan. Zodat jullie niet daarna hoefden te kijken hoe ik zat te struggelen en het niet wilde lukken om de achterkant van mijn haar voor elkaar te krijgen. Het is namelijk best lastig om met twee spiegeltjes te werken en de achterkant dan vervolgens zo te kunnen doen. Uh, ik heb heel erg mijn best gedaan. Ik heb daar gewoon een spiegeltje weggelegd en gewoon gegokt. Op het feit dat ik geloofde hoopte dat het goed ging. En ik heb meerdere keren nog nagevoeld en gekeken van ja, is dit wel oké. Okay? Ik heb wel voor mijn gevoel veel te veel erin gedaan, waardoor ik heel veel overbodig had. En um, sommige plekken heb ik gemist, maar dat ging niet expres, want het lag er wel op, zeg maar. Maar gewoon niet echt ingetrokken, omdat ik het op een verkeerde manier had ingevreven of weet ik veel. Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om het voor elkaar te krijgen, maar Maar het lukte niet helemaal. Dus ik ga het nog een keertje doen, want ik heb nog wat verf over, maar alleen uh, paarse vrijdag komt eraan op het moment dat ik dit deze voice-over doe. Dus ik wil paarse vrijdag wel gewoon iets paars doen. Dus ik ga het nu niet doen, want paars over groen wordt niet echt een hele goede combinatie. Mijn haar leek hier op beeld heel erg geel. Dat was het eigenlijk niet. Um, alleen een beetje bij Roots. I don't know. It's called in Dutch by the Roots. Um, maar voor de rest was het best wel wit eigenlijk. Vooral aan de achterkant. En het was niet per se echt geel. Maar het enige licht dat ik hier had. Wat echt kon laten zien als ik dit s'avonds deed. Was een best wel fel licht. Wat best wel geel licht afgaf. En, ja, dus daar leek het heel erg geel. Maar dat was het eigenlijk niet. Um, wat ik... Ik werkte dus, ik begon, over on, jezus. ik begon ongeveer onderaan en werkte steeds meer naar boven. Um, dat was gewoon het makkelijkste en ik heb ook wel geleerd dat het makkelijkste is. En hier begon ik dan aan de andere kant, zodat ik zeg maar zo helemaal naar boven kon werken. En ik mezelf niet steeds in de weg zat, ik dacht dat dit wel het makkelijkste zou zijn. En ik heb ook wat groen verf op mijn donkere gedeeltes gekregen. En verrassend genoeg werd het ook gewoon groen. Dat is nu ondertussen na een paar keer was het wel weg, ongeveer. Maar het werd ook gewoon groen. Toch van, wow joh, het is best wel een licht kleurtje. En toch werd het groen. Nee, je weet niet ook welke kleur het wordt, maar dat is groen. groen. Uh, we te zien nu wel hoe het eruit ziet als ik het helemaal onder de verf zit. En hoe het eruit is gekomen als ik het heb gewassen. Maar dit is zo'n beetje hoe ik te werk ging. En uh, ik zou zeggen, geniet ervan. Op het laatste moment kwam ik maar mijn borstel even door. Om te zeker weten dat het overal wel iets zit. En ja, met de kleur kan je dit wel doen. En ik vond het gewoon fijn om even eroverheen te gaan. En het overtollig had er echt, echt er bovenop lag wat niet nodig was eraf te halen. Maar voor mijn gevoel was dit gewoon goed. Dit is zo ongeveer bijna twee weken later. Um, de kleur zit er nog steeds best wel zo goed in. I mean, je um, kunt daar wat minder goed zien, aangezien het donker is. Um, ik vergat steeds de outro te filmen. Dus hier is het. Um, mijn haar is ondertussen... Ja, yeah, ik heb het niet gedaan vandaag. Ik heb helemaal niks gedaan aan mezelf vandaag. Uh, dus zat er alsjeblieft niet op. Maar like, het wordt... Het krult steeds meer... Um, dus dat vind ik op zich wel leuk. Maar aan de ene ook zoiets, ja, waarom nu dit het kort is en de als het lang is, doe je het niet. Maar um, dit is in ieder geval deze kleur nu een beetje zo geworden. En ik denk zeker dat ik het nog een keertje ga doen. Uh, want ik heb nog wat over in mijn borrel, zeg maar. En al moet het, dan knip ik het open. En dan haal ik het laatste beetje eruit. Maar dit is nu hoe het eruit ziet. En ik hoop dat het een beetje er oké okay, uh, naartoe ging. I mean, ik doe dit niet vaak. Uh, ik doe dit alleen met uitwasbare verf. Want, like, I don't trust myself with this. ja. Um, so yeah. That's why. Like, I really love this color. Ik dacht dat groen, groen, <laughs> Ik dacht dat groen mij niet zou gaan staan. Ik was heel bang voor de kleur groen. But like, I'm kind of rocking it. I really like it. So, bij deze. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe er dan een like, omhoog. Abonneer je en het om geen video's te missen. En zie ik jullie volgende keer weer. Ciao!